Heel ver lopen. Mama gaat omhoog halen. Hey. Oh. Wij zijn de familie van Papa, Mama, Berber en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van mij. Wat gaan we hier doen dan? Ga jij maar alvast naar de speeltuin? Ga papa daar pakken. Wil je op papa wachten? Of wil jij de emmers meenemen? Dat papa de schep doet. Ah. Nou, oké, okay. dat mag. Nee, neem papa de emmers mee. We gaan een zandschep hè, voor het aquarium. Toch? Met de storm. Ga jij maar naar de speeltuin. Oh, oh wind. Regen. Gaan we even kijken, gaan we even wat zand scheppen? Lopen maar! En wil jij dan scheppen? Nou, het is niet zo lekker spelen met die regen. Kijk nou, er je allemaal druppels in de plassen. Dat is niet zo lekker, kom gaan we snel scheppen. Nou, bij de andere sloot thuis gaan we wel even ja? slootdingetjes halen. Dan is ja, je heel veel zand te scheppen. Het water het moet wel nat zand zijn. aangespoeld. Kom op, ja. Een schepje. Twee schepje! Ga doen, Drie schepje! Zo, vier schepje. Ga je takjes zoeken en erbij doen. In de oranje emmer mogen takjes, groot voor het aquarium. Je mag takjes in de oranje emmer doen. Zeg je? Zo, één emmertje. Eén emmer vol. Maar echt hè. Dit is gewoon de, de wolde poppen en allebei met van die. Wil jij de schep meenemen? Want papa, wat is handenvol? Nou, ga maar! Zo, we zijn weer op de basis. Um, ja, Het is gelukt, het zand zit erin. Um, ik heb takjes die gaan we er later in doen. Je ziet dat een vrij donkere trap. De mensen op de webcam die daar staat achter mij onder het plantenpotje... Hebben we het waarschijnlijk al gezien, maar ja fantastisch, echt fantastisch. Ik ben benieuwd hoe het straks eruit ziet als het echt ingedaald is. Dus hoe dat eruit ziet als het vel allemaal gezakt is en gefilterd is door de bioloog. Dan uh, zou het betekenen dat ik uh, morgen kan beginnen met visjes te zoeken. Maar ik weet niet of het, of het überhaupt al um, ja, klein gut te krijgen is in de sloot. Misschien weten jullie dat. Laat het even weten hieronder in de reacties. Dank je alvast. Ik heb ook het idee dat dat licht het een beetje filtert. Toch een beetje UV-straling. Er zijn officieel tomatenkweeklampjes. Worden gebruikt voor de opkweek van tomaten. Je ziet mij ook zitten daar. Hey. En daar gaan ze weer. Daar gaan ze weer lopen. De pomp schiet net eraan, 10 minuten voor de tijd voor mij. Dus dat betekent dat de bioloog ook weer gaat zakken. Een deel. Nou, laten we even zien hoe dat werkt. Het water van uh, overschot hier in de bak. Het zakt natuurlijk allemaal hierin. Zo hoor je het gaan lopen via de pijpjes. Daar is het de pijpjes waar je die sponsjes ziet. Het gaat zo daarin lopen. Dan zou je zien dat het hier loog eigenlijk op niveau komt. Zie je, het zakt al wat naar beneden. Nu hoor je het lopen. door het buisje. Ik zit weer daar. En daar loopt het in het filterpak. En nou dan kan je zien dat deze kant van de bioloog helemaal zwart is. hier kun je al wat door het water zien. Het loopt, het draait zoals het draaien moet. Nou, we zijn er weer een paar uur verder. Het is inmiddels vijf uh, uur geweest en de bakken hebben wat kunnen rusten. Het is nog niet helder, maar er is al wat te zien van de bak. Ja, um, eerst even nieuws. Brian heeft maybe corona. Er is een juf op zijn school die positief is getest. En daarom moet Brian door de kinderstraat heen. Nou ja, it's be so. Ja, ik heb, ik, ik, ik, jullie mogen van me weten. Ik ben, persoonlijk ben ik eh, tegen dat hele vaccin. Tegen het hele testen. En eh, ik vind dat de cijfers van influenza nu de coronacijfers opgeschroeven. Maar laten we die discussie hier niet gaan voeren in deze. Ik ben er zelf mee bezig. Goed, we gaan even naar het aquarium kijken. Kijk. Het is nogal troebel. Kijk eens. Maar als je dichtbij komt, zie je dat er al, ja, je moet hem even scherp stellen, dat er al iets wordt, euh, zichtbaar wordt. Het wordt al wat zichtbaarder. Zien jullie? Dus ik denk nog een paar uurtjes en dat morgen alles wel echt zichtbaar is. Ja, Ik blijf gewoon nog een tijdje wakker. Ja, Zoals jullie zien, er wordt zand zichtbaar. Nou, het is inmiddels 9 uur in de avond. Het ja, is 9 uur in de avond. Het is voor mij betjes tijd. Uh, we kijken nu naar het aquarium en, ja, het is eigenlijk heel licht nu. Je ziet ook dat het donker is, maar nou ja kijk. Het water begint al minder troebel te worden. En uh, ja, ik denk dat morgen het tijd is om de planten erin te uh, gaan plaatsen. We dus, gaan uh, morgen maar eens naar de sloot met de kids om de planten te zoeken. Goedemorgen, het is een nieuwe ochtend. En de aquaria's zijn al heel erg gedaald en daar ben ik super blij mee. Kijk, kijk, kijk, kijk, je kan al door het water heen kijken. Echt tof! Nu kan je echt het zand zien liggen en kun je het bodemleven ook zien. We gaan even kijken, ik draai hem even om. Kijk, je ziet al die dingetjes op de grond liggen die ik uit de sloot heb gevist. Althans, mee heb geschept met de schep. En ik laat het ook gewoon zitten, behalve vuil. Je ziet al de kleine friemeltjes, Maar hier zo. Kijk, kijk, kijk. Zit ontdekte ik. Daar zie je het in de verte misschien. Ja, daar. Een mossel. Er zit zelfs een mossel in. En hier een takje. laten we gewoon zitten. En hier onder de grond een mossel. Kijk hier zo. Wat gaan we doen, Brian? Wat gaan we doen? luisteren naar de wind. Wat zegt de wind tegen jou? We gaan deze kant op praten. Hier zijn de mensen. De camera en de mensen. Ja, hier zijn we en dan gaan we oversteken. Wat doen we dan altijd als we gaan oversteken? Dan gaan we eerst? Ga maar. Zo, hallo. Zo, gaan we naar het water. Ja. Gaan we kijken of we plantjes kunnen vinden. Voor de sloot. Water aquarium. Ja. Uh. Film de maar, Kijk. Brian. Waterplantje. De hemmer. Uh. Ja. Die gaan we meenemen. Gaan Nog een mossel, kijk. Film hem eens. Kijk eens, een mossel. Nou, moet moet je daar een foto van maken? Nee, geen foto. Je weer niet in te drukken. We gaan geen foto maken, we gaan filmpjes maken. Voor de vlog. Nee. We zijn toch aan het vloggen? We moeten meer hebben. We gaan nog meer hebben. Hebben dit schoon spoelen? Mossels hebben we alvast. Ja, als we nog er meer ligt mossel hebben. Ik heb heel veel viezigheid opgesloten. Kijk op de camera hè, Nou, geef me in mijn zak. Doe de bloem maar in mijn zak. Niet die zak! Oh. Nou, pak jij het schoot, net. Piraat Brian, ja, je hebt het land overwonnen. Nou kom. Nee. Hallo. Luisteren, dat is pappen. Nee, we gaan geen takken die niet in het water zijn geweest in het aquarium doen. Kom, piraat, ga jij voor. Oh, kijk uit voor die meneer. Dan moet je hem toch even omhoog houden. Ik kan ze niet Kijk, er zit er nog een dakje erbij. Dan gaan we die in de andere bak doen. Is dat goed? Ja, wacht even. Okay. Dat kan jij niet. Die kan er niet bij. Ja, laat maar zakken. Ik kan. <coughs> laat jij maar gaan. Ik help je wel mee. Die laat mee, heb ik het mee hebben. Ja, ik kan niet bij. Mijn nee, Brian gaat je helpen. Oh, ik kan niet met de camera in. Goed zo. We hebben Ja, dan papa er ook in doen. Kijk uit. Zo, die laten we drijven zo. Hé, hey, samen. Anders gaan jullie allebei uit. Kijk naar wat papa doet. Let op. Jij gaat er Nee, die ga ik wel voor jou erin doen. Oh, die gaat drijven. Zo, klaar nu, Berber? Dat is nu klaar. Nu is het klaar. Ik ga de takken Oké, oh, naar mama gaan, Berbertje. Dan moet het natuurlijk weer gaan zakken. Het wil niet laag blijven. Omdat het drijft, waarom zou dat drijven? Klaar met de takken, ga jij maar naar mama's schat. Omdat het licht is. Ja! Daar heb je helemaal gelijk in, maar mossels die blijven niet drijven. Papa had mosselschelpen gevonden. Die gaat in de. En ik had er nog één. Kijk, dit is een dichte. Zie je dat is een dichte. Die gaat in die andere. Die gaat hier. Hoppa! En een keer open, ja, misschien gaat hij wel eens open, dan gaat hij zwemmen. Dan ga ik het nog een keer voelen, ik heb nog een mossel. Ook nog dicht. En nou, je mag in deze bak. Wow, goed gedaan. Oeh, die maakt het helemaal zwart. Kijk. Ja, en dat komt wel weer terug. Takjes mogen weg. Wat is dit? Dit is het plantje wat we hadden gevonden. Dat maken we even schoon in dit water. Nee, dat kan je niet schat. Papa gaat die hier zo neerzetten in het zand. In het zand. Jullie denken, papa is gek met z'n maar dat is een waterdicht first up horloge, Hopelijk dat die waterdicht is, is, het, is het. Takken drijven, dat willen we niet ja. Ja. We willen dat we willen dat Hé Pudge and hurry. Zo de... moet een lange tak hebben, die moeten eruit ja. Oeh, druppels Zo Wat doe je? Gaan we gedag zeggen? Dag. Tot een volgende. Tot deel 3 alweer. Zeg maar tot deel drie. Tot deel drie. Oeh. Ja. Hallo. Nee, wat ik wil zeggen Brian. De mensen kunnen ook 24 uur per dag kijken naar ons. Via de webcamera daar. 24 uur per dag te zien. Aquarium Cam van de familie Romein. Tot de volgende keer. Je moet wel zwaaien. Papier